De aftrap heeft plaatsgevonden. Sam de Wit. Quincy Veenhoff namens GVVV. Cantino, de scheidsrechter. vrijtrap. trap. GVV. Nogmaals, initiatief bij GVVV. Trek naar binnen. Schot. Beland naast het doel van Daan Huiskamp. Mooie bewegingen. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Terug. Ablak. Maarten van Dijk. Lars Huber. Mooie poging. Goede aanval DVS. Zag er goed uit. Biedema. Uh, nu uh, kan hij er voorbij. Ja, dat lukt. Goede bal ook op uh, Lars Huber. Zonde. Hij uh, loopt hem uiteindelijk zelf over de achterlijn. terwijl je dacht van nou ja, het moment is daarvoor een, uh, een schot of uh, iets te ver naar buiten. Ik denk dat beide ploegen straks in de tweede helft uit een ander vaatje gaan tappen. Maar nu is het voorlopig nog even behoorlijk rustig. Ik dacht even van daar. Uh, Stef kan die bal meenemen. Maar niet dus. Bitter kan door. Kan 16 in. Zetting voor de goal. Oeh. Ja, ja, ja. Burgering. Dit was een uh, hele grote kans, jongen. Kijken wat hieruit komt. Paas, Sam de Wit, Nicky van Hilten. Nou, zo'n overtreding daar. Maarten van Dijk. Ja, Maarten van Dijk. Zo, zo, zo. In de verre hoek. Knapschot. 0-1. Maarten van Dijk, goede aanname. En dan zo schuin voor het doel. Je zou dat misschien wel een kipfoutje kunnen doen. Bijna weer verkeerd. Maar nu Maarten van Dijk, heel goed direct uh, gepaasd. Dat ziet hij toch wel heel snel. Stef Nijland. Stef Nijland. Stef Nijland! Oh, Stef Nijland. Wat een doelpunt. Niet te geloven. Het is 2-0. de 31e erbij. En keken naar. In de kleine ruimte. Makkelijk spelend. DVS. Snel genomen daar. Stef Nijland. Ablak. Abelak, wat ga je doen? Komt niet aan, die paas. Wel bij Berestijn. Oh. Oeh, Daar had hij beter niet aan kunnen komen. Daar komt Burgering. En die scoort makkelijk. Ja, ja. En uh, ja, dat is wel heel erg jammer. Die lijkt me voor DVS. Maar scheids uh, vindt van niet. Oeh, Latif. Nou, beste mogelijkheid van de tweede helft. Snel door de beentjes gespeeld. Ja, hoe staat het bij ACV? Die hebben ook een goede periode. 0-0. Oh, daar komt het doelpunt. Dat is hem. Die supersnelle Chile. Eventjes niet opletten daar achterin. En Lablac. Mooie paas. Goed direct gespeeld, Omar. Nicky van Hilte, Nicky van Hilte. Nou, Nicky. Niet onaardig. Goed schot, Salasiva. Sam de Wit. Nee, Sam. Dat is niet goed. Latief. Ja, dat is hem. Show Jonge, jongen, gebeurt het gewoon toch weer. Zijn we er toch weer ingetrapt. We hadden het dan toch tot puntje moeten koesteren. Wat anders gevoeld. De scheidsbesluit af te fluiten. GVV wint en DVS zijn de druivenzuur. Wij gaan gauw opruimen. En gauw lekker de warme opzoeken zoeken. En uh, fijn weekend. Bedankt voor het kijken.